Maandagochtend rond 6 uur vindt een bewaker het levenloze lichaam van een dakloze op deze trappen aan de nooduitgang van de Vlerik Hogeschool. Volgens het parket gaat het wel degelijk om moord. Het is zo dat na de melding onmiddellijk het market, de wetsdokter, het labo van de federale politie en de onderzoeksrechter ter plaatse zijn gegaan en daar is men kunnen vaststellen dat het overlijden zeker niet natuurlijk is en dat de er omstandigheden erop wijzen dat het om een verdacht overlijden gaat. De voorbije maanden zijn verschillende daklozen aangevallen of om het leven gebracht door geweld. Zo raakten op 1 september twee daklozen zwaar gewond toen ze door een onbekende aangevallen werden in het Zuidstation. In oktober is een dakloze neergestoken in het Noordstation. En op 3 november is opnieuw een dakloze dood teruggevonden onder het Herman de Broeviaduct. Ook die was met geweld om het leven gebracht. Op dit moment is het echt voorbarig om te zeggen dat er een verband is tussen de verschillende verdachte overlijdens van daklozen. Het klopt wel, we kunnen niet rond het gegeven heen dat er verschillende daklozen in verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen. Maar al die dossiers worden vandaag nog apart uh, behandeld. Als er verbanden moeten gelegd worden... Zullen die zeker gelegd worden, maar het is echt voorbarig om daar vandaag uitspraken over te doen. Dokters van de Wereld zorgt voor medische en psychologische hulp aan thuislozen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen op straat leidt aan constante stress. De agressie tegenover daklozen de afgelopen maanden heeft volgens de organisatie zeker een invloed op deze kwetsbare groep. Er is sprake van heel veel sociaal isolement. Mensen moeten alleen hun plan trekken, dus er is al een soort gevoel van onveiligheid en het gevoel er uh, alleen voor te staan. Dus als er dan nog eens zo'n specifiek voorval gebeurt, heel uh, dicht in de directe omgeving van diezelfde doelgroep, dan denk ik dat die gevoelens van, van, van stress en gespannenheid en isolement wel nog wat verergeren. In de loop van de week zal een autopsie uitgevoerd worden op het lichaam van de vermoorde daklozen.